De trainer heeft natuurlijk gevraagd aan iedereen wat de persoonlijke ambitie is: kampioen worden. Ten opzichte van de, het eerste periode dat ik hier was, merk ik zeker wel dat ik een uh, aardige stap heb gemaakt. Uh. Persoonlijke ambities uh, ja, heb ik ook opgeschreven. Uh, ik zat te denken aan 15 doelpunten en ook uh, hetzelfde aantal assists ongeveer.